Yo, welkom weer een nieuwe video. We gaan vandaag weer de techniek van een abonnee bekijken, uh, genaamd Rodi. Rodi heeft via mijn Instagram heeft die een video toegestuurd in een bijzonder goede kwaliteit. Heb jij nou ook een oefening die je wilt laten controleren? Stuur hem dan maar naar mij toe. Maakt niet uit wat voor een oefening het is. Hier komt de video. Dit is uh, Rodi. Ik heb geen idee hoe zwaar Rodi is. Hij uh, voert in ieder geval de deadlift 3x160 uit. Um, en 160 kilo met, als ik Rodi zo zie, vind ik dat gewoon echt wel een, een netjes gewicht. Net zoals de vorige keer laat ik jullie gewoon de video even zien. Drie reps, zodat jullie tegelijkertijd mee kunnen kijken. Oké, dat is nummer 2. Goed, netjes beheerst. En dan gaat nummer 3. Oké, omhoog. Mooi. Netjes, op die matten zo. Want je mag natuurlijk geen overlast veroorzaken. Als je geen eigen sportschool hebt. Helaas. Oké. Okay. Als wij naar de startpositie kijken van Rodi, Een van de dingen die hij doet is zijn heup omhoog gooien. Vlak voordat wij hier gaan zien. En dan daarna de oefening starten. Dus hij gooit zijn heup een klein stukje omhoog. Zoals jullie hier zien. En hoppakee. Positief vind ik dat. Uh, hij activeert zijn hamstrings... Goed op deze manier. En daar kan ik dus ook gelijk aan aflezen. Dat uh, hij vaker deadlift. Dat hij dit uh, al een langere tijd doet. Dat sowieso. Als we dan ook naar de startpositie kijken. Dan zien we natuurlijk de welbekende iets wat te bolle rug. Hier. Um, dit is bij lange na nog geen groot probleem. Um, en dit is natuurlijk best wel. Ja, 3x160 is best wel een gewicht. We zien die rug daar wel iets wat aan te bolle kant. Ik zou hem net ietsjes... Vlakker willen zien. Uh, maar goed, voor een, ik weet niet of dit een record is. Maar voor een recordpoging kan ik dit begrijpen. Let er wel op dat je dit tijdens de training niet al te vaak doet, Rodi. Welbekende hoofdpositie natuurlijk ook. Hij kijkt vrij ver naar voren. Kijk een paar meter voor je op de grond. En blijft daarna naar kijken. Uh, prima. Viel mij nog één ding op. Je haalt zes keer adem. Zowel beneden als boven, zoals we zien. Rode ro tijd, neem hap, adem, kom in een, uh, een perfecte houding eigenlijk terug. Daar heb ik niks op aan te merken, op de terugweg. En hier weer een hap, adem en boven. Je houdt zes keer adem. Als ik naar de eerste keer ademhaling kijk. Eens even kijken, wij staan hier. Dan zien we dat hij via zijn mond een hele berg lucht verzamelt. Komt u. Hoppakee. En we zien hier die hele dikke bolle wangen. Sorry Rodi, niet lullig bedoeld. Je wil zien hier die bolle wangen. Um, het is dan interessant dat je hier heel veel luchtbeet houdt. En hopelijk hou je dat ook in je maagbeet in plaats van alleen in je mond. Let hierop dat je dit niet al te vaak gaat doen. Maar de andere vijf, uh, vijf keer ademhalen doe je dit niet. Dus het kan ook gewoon toeval zijn geweest. Maar als je een video instuurt dan gaan we hem natuurlijk wel millimeter. Een ander interessant iets. Als jij nou meer uit je deadlift wil halen Rodi. Het... Teruggaan, zoals je ziet. Okay, Rody doet dit heel netjes. Hij neemt de hap adem. Hij raam een zeer vlakke rug. Hoppakee. Mooie rug. Zo zou je ook omhoog moeten gaan. Uh, gaat hij naar beneden. Maar zodra hij voorbij zijn knie is. Gaat hij in een bloedvaart. Gaat hij naar beneden toe. Hop. Klap. En hij klapt in één keer op de grond. Daar is niks goeds of slechts mee uh, Rody. Sorry. Maar je kan er natuurlijk wel meer aanhouden. Meer uithalen door in een moordentempo Gelijk naar beneden toe te gaan. Rody kan dit natuurlijk wel doen voor spiermassa doeleinden. Ik weet niet uh, wat je doelstelling is. Maar als je maxim, je deadlift maximaal uit je deadlift wil halen qua kracht. Dan uh, kan je die nog proberen te versnellen. Laatste interessante dingetje. Um, de bodybuilders riem. De welbekende bodybuilders riem. Met de dikke achterkant en de uh, smalle voorkant. Het, de reden dat Rodi dit waarschijnlijk doet is omdat hij geen andere riem heeft. Of omdat wanneer hij in de startpositie is hier beneden... ...dan kan nog wel eens een officiële powerlift riem hier natuurlijk gaan zitten knellen. En dan begrijp ik best dat je een dunne uh, riem aanschaft. Maar Rodi, als je net weer wat extra's uit die deadlift wil halen... ...koop een, een nylon riem. Die zijn een euro of ik noem maar wat 20 euro of zo. Dan heb je toch wat meer raakvlak voor die buikspieren aan de voorkant. Al met al, prima lift. Prima lift. Hopke. Voor dit interessante video, neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Remschuld. Ik Ignite your fire and grow stronger.